We gaan rechts op. Naar nee, door dan maar. Oh shit. Hier komen een snot Kut Weer mis. Mogelijk uh, bovenzijde de parkeergarage tot daar uh, wat overlast wordt uh, gegeven. De voertuig uh, gaat er van door meld, kan? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, Eldersputy voor een En vandaag, uh, ja, Wim is helemaal anders. Of is het Wim wel? Uh, ja, het is Wim. Maar wat heb ik nou gedaan? Uh, ik heb via Instagram een tijdje terug gevraagd van willen jullie het oude kapsel? Nu nog even in beeld. Ik moet even snel een zoeken, maar nu in beeld. Of het nieuwe kapsel. Of een nieuw kapsel. En eigenlijk was er wel heel veel gestemd voor een nieuwe kapsel. Oftewel een beetje ja hipper, een beetje kleurtje erin, een ander een beetje meer bruin en een beetje ja korter veel korter eigenlijk dus uh, die uh, ga ik nu uh, uh, gebruiken maar let op ik heb deze video neem ik nu dan op maar ik had al wat gepland overal en ik heb het moeten schuiven dus vandaag is geloof ik 14 juni dat jullie kijken dan uh, gaan jullie over een paar dagen weer het oude uh, kapsel zien en zo, en dan een paar dagen daarna nog een keer maar vanaf dan zullen jullie het nieuwe kapsel zien uh, laat maar even in de reacties weten wat jullie ervan vinden, dus ja hip, ik denk dat veel van de jeugd tegenwoordig ook wel zo'n beetje heeft. wel nog wat haren aan de zijkant, dat was nu geen optie zeg maar. En een tatoeage, ja ik, ik het was zo kaal, zonder. En ik uh, heb dus een andere tatoeage, ik geloof eerst had ik links en nu heb ik rechts, het is een standaard tatoeage van GTA, je kunt hem niet heel goed zien, maar ik vind hem in ieder geval, uh, ja toch wel uh, wat meer, ja, stoer uitzien. We pakken de, uh, hoe heet dat ding? Meld is in 12 12.01 zetbaar voor de late dienst. We pakken de B-klasse. We moeten nog even wat instellingen veranderen. Die zetten we op 11. Nee, niet op 11, misschien op 18. Nee, dan gaan we eens kijken. Dan gaan we terug en dan gaan we zoeken welke nou geschikt is om van links naar rechts snel te knipperen. Nou, dat is keurig goed. Officieel moet het hetzelfde met blauw zijn, dus blauw en oranje, ctrl p is toch gewoon, dankjewel. Nou, bijna hetzelfde. Stop voor, niet echt te zien, en politie volgen. Ah. groen, en zoek licht. Klaar voor de dienst, 12.01 meldt zich in, hadden we al gezegd, uh, we voeren het in op de mop, een mobielefoon, en we hebben nieuwe meldingen, als het goed is nieuwe meldingen pack erin staan meerdere beetje dingen nog geüpdate een beetje meerdere andere dingen erin gooien dus we gaan het zien ik durf niet te zeggen of ze het doen en wat voor meldingen we kunnen verwachten dus laat jullie verrassen dat ga ik ook ik ga me ook laten verrassen het voertuig zetten aan de kant en ja we gaan het zien Een bericht voor alle wagen. Een bericht voor alle wagen. Is ze maar voor een volgende of de volgende niet bezig is? 12.05, ik ben onderweg. En, ga dan rechts op. Nee, ga je door dan maar. Auto, sorry. Hier rechts, ik wil eigenlijk parallel van hem gaan rijden. Altijd opletten wat het verkeer doet, je zag net die auto van rechts komen. Ik beter, een beetje snelheid eruit halen, ook al deed ik het bij de, af, de andere stoplichten niet. Kruispunten, verkeerslichten. En de snelweg op. Hij is ontsnapt, wij zijn er niet op tijd bijgekomen en de collega's blijkbaar ook niet. Dus dat is spijtig. Dan melden wij ons weer, de collega's rijden daar voren. Zo en daar staan we dan. Dus is ja een rustige dienst. Ik uh, heb niks gezegd. Ik heb wel uh, nu een oortje in en dat ziet er wel gaaf uit. We hebben een prio 1 melding uh, Ja, Collega's, stap maar lekker achterin, want ja je wilt toch niet naast me zitten. Godverdomme per 1 persoon zou een snap zijn uit een psychiatrische inrichting. Hij ja, niet doet als een erop gooien. Rechts vrij. Blauw gaat eraf. Gaan een kijkje nemen, zou je lopen. Gevonden meldkamer, 12 1 te plaatsen. Gaat een kijkje nemen bij mevrouw. En momenteel even aanspreken. Goedemorgen mevrouw. Ja zeker kan u helpen met de uitgang te zoeken. Blijf even staan. Blijf even staan. Kom even hier. Ja. U zoekt de uitgang, zei u. Mevrouw zoekt de uitgang, zegt ze. de exit, I can't find the exit. Can you please find me the exit? Ja, uh, yeah, dat kan ik. Maar ik wil je eerst even terugbrengen. En uh, wel naar de inrichting. En daarvoor gaan we iemand bellen. Ik ga niet... Oh, sorry. Mevrouw. Ik ga de... Uh, psychilance of zoiets laten komen. Dat is een ambulance die um, speciaal voor mensen met een psychiatrische aandoening komt. Dus je gaat even mijn vrouw uh, daar naartoe brengen. Dit is gewoon een ambulance. Als ze komt. Dankjewel. Oké, okay, blijf even staan. Goed. Komt eraan mevrouw. Blijf rustig. Ik blijf bij u totdat ze er zijn. En ze gaan u naar de uitgang brengen. Goed, je kunt beter gewoon met deze mensen meepraten. Je kunt niet tegen ze ingaan. Want er is helemaal geen uitzang. Wat lul je. Want dan gaan ze boos worden. Ja, wel mijn kamer. Ik kan er in principe ook wel zelf even brengen. Maar goed, ik weet niet waar het is. Ik weet niet waar ik dan heen. Dan moet ik het naar de cel brengen. Dus vandaar dat we even zo'n psycholonce laten komen. En dan is het even wachten. 500 meter komen ook nog A1. Ze komen met spoed voor u mevrouw. Ze komen met spoed u naar de uitgang brengen. Dat is me nog eens wat hè. Oh, jullie hoeven niet te rennen. Kijk okay, eens eens voor jullie, alsjeblieft. Hoi. Wat ga je doen? Hallo, we willen de spullen zo van de Oké, okay, is goed joh. Kom nu maar, collega. Weer een zetbaar. Had ik nou al verteld? Sorry, als je... Nee, ik weet niet meer. Ik geloof het niet. En ik crash. Ik heb een... Hoe uh... heet het? Zo'n zo uh, airco ding... In mijn kamer staan, want het is echt fucking warm. Dus sorry als jullie het horen. En als je het niet horen dan is dat goed. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet meer over gezegd. Ik geloof het niet. Ik ga het volgende kenteken voor jullie nadrukken. 8-4 Hotel QB November 2-1-7. Oh shit. Die wordt gestolen. RC achtervolging, uh, pick-up, rood van kleur, geen kenteken, uh, werd gestolen. Alarm gaat nog af, wij zitten erachter, leidend voertuig. Meerdere voertuigen geramd. Rijd gewoon rechtdoor trek hem eruit collega ja ja trek hem eruit trek hem eruit oh god daar gaat onze oké okay, daar heb ik geloof ik aan de ene kant geluk want ik schoot de band er zo er zo kapot ga aan de kan mensen ja, aan de kant. Uitstappen van maat! Handen omhoog! Handen omhoog en liggen! Bij elke verdachte omweging wordt er geschoten, oké? Okay? Ik ben aangehouden verdiensten van een voertuig en negeren stopteken. Ik ben niet de antwoord verplicht en mijn recht op een advocaat. Kun je niet veroorlogen krijgt er eentje van het openbaar ministerie toegewezen? Heb ik begrepen wat ik juist heb gezegd? Oké. Okay. Gaat zitten. En ga onze de deur maken. Dat kan ik me graag een takelwagen deze kan op voor het voertuig. Eh, nou flink wat schade aangericht. Daar staat een halve B-klasse. En dat moet die deur zijn. Deurtje dicht. Wat ging nou nu doen? Uh, ik ging iets doen. Fixen en clean. En dan moet ik even naar settings en dan moet ik naar Tigelo uh, en dan. Ja, nu heb ik het stipje niet meer. Mooi! oké we gaan het uh, transportje doen met de verdachte richting de cel. Voertuig is afgesleept. zo so dan geen kenteken gelezen dat is een geluk we hebben een verdachte achterin ik ga er niet achteraan dus ik ga hem zo deze snel overdragen aan een collega dat we nog even achter die motor aan kunnen hij rijdt nog daar ja snel snel snel snel waar gaat hij heen hij komt weer terug nee, Geef gas, om. Hij is verdwijnen op de radar. Ik weet wel dat hij hier rechtdoor ging. En nu? Rechts niks. Links niks. rechtdoor en anders zijn we hem officieel kwijt. Nou oké, kwijt. Dit is was hem niet. Hier een stopstreek. Geen helm. Hoge snelheid. De heren stopstreep, Rechts vrij, links vrij. 12.05, ik ben onderweg. Dispatch to any available central unit. We've got a warrant issued for gang related violence. In little soul. Twaalf, two, three, go, see, come Come here, Sorry. Doe die deur dicht. Hallo, doe die deur dicht. Zo, doe ik hem aan. Oh, trouwens, ze okay, achtervolging. Motorrijder. Negeer er vandoor gaan bij een stop. Uh, bij staande houding. Rechtsvrij. collega's zijn duidelijk sneller, maar houden toch in. Rechtsvrij. Linksvrij, groen licht. Mijn kamer zitten erachter hoor Draai dan. Sorry motorrijder daar zo Hier komen snot joch Kut weer mis Dankjewel collega Puikwerk, ik kan iemand tasen opeens Je blijft liggen, je wordt getast Oeh. Nou, even wennen. Ik ben een beetje verleerd met die taser. De collega neemt hem mee. Of zet hem in ieder geval hier neer zodat hij mee kan worden genomen door iemand. Het werd wat. Het wordt wat. Hoor ik nou een game en ambu voor naar nou buiten de deuren ambi? Ik hoorde er ergens een ambu. Um, het wordt wat drukker. Met meldingen, er kwamen al twee meldingen die we hadden kunnen aannemen, een, uh, een uh, persoon die moest worden aangehouden omdat die uh, uh, nog werd gezocht in verband met drugs of uh, gang activities en nog een melding waarvan ik dacht van oh, die kunnen we wel aannemen, maar ja, dan kwam die motorrijder ons voorbij, oh, winkeldiefstal was dat. Wat je nou wie hier voorrang heeft. Hoe weten hun we nou dat ze ook eens moeten stoppen? Nergens een stoplicht. Disturbance in, uh, Hill. Het vader alleen gaan kijken. kijken nemen. Even kijken. Geen info. Ga daar uh, enigszins met. Uh, hoe heet dat? Hoe heet dat nou? Uh, voorzichtig naartoe. Met met uh, zeg eens snel. Ik weet helemaal niet meer joh. Altijd dat ik dingen moet weten, in de video's weet ik ze nooit. En zo op straat of thuis of werk, waar dan ook, dan zeg ik het zo. op je hoede zal ik hem maar even noemen we zijn al onze hoede tot er misschien wat loos is dit duurt mij alleen te lang Het was vooral groen voor de kamer 12 mij te plaatsen mogelijk uh, bovenzijde parkeergarage tot daar uh, wat overlast wordt uh, gegeven we gaan omhoog. ook. Meld ons op de plaats over. Four, Ik maar niemand aangetroffen. Wij zijn weer statusvrij. Ja, er wordt geschoten. Oh, dat zijn allemaal dezelfde auto's hier. Allemaal uh, fort uh, uh, mustang moet het zijn. We hebben niemand aangetroffen, dus uh, geen, uh, weet het, geen verdachte situaties of overlast. Jazeker. We hebben een melding, er uh, zou een uh, uh, recht voor ons om het hoekje zou een voertuig zijn gestolen echter was het een lokauto en uh, ja we mogen de boef gaan aanhouden collega's in de Audi links van mij zijn ook al aan het zoeken gezien de voertuig gaat er vandoor meldkau ik hoor al Hou oh, die let op. Oh ja, exact Zo dan. Crashed, crash, crash, crash tegen een boom. Nee, ik krijg weer mijn Taser niet te pakken. Waar is mijn collega? Die zit nog achterin. Ik dacht al. Even gassen. Stijl man. B-klasse heeft het niet makkelijk met mij. Zet hem ervoor, zet hem ervoor, zet hem ervoor. Inboxen, inboxen, inboxen, inboxen. Remmen, remmen, remmen, collega. Hier komen uitstappen, maat. Goed zo, je bent aangehouden. Het van een voertuig. Als je meewerkt, dan word je niet getaste. Ik ben niet een antwoord verplicht, en mijn recht op een advocaat. Kun je niet volhoofd, krijg je toegewezen van het openbaar ministerie. Heb je zelfs begrepen wat ik heb gezegd? Vast wel. Ik bedenk bij die je me bij mag hebben. Ik ga even fiëren. Geen rare dingen doen. Oké, okay, goed. Oké okay, mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken, op dat jullie een hele toffe video vond Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. En dat is niet zomaar een nieuwe video. Als ik het heel goed zeg, dan is dit, een, uh, dan is dit de video waar meer mensen, meerdere mensen op hebben zitten wachten. Dus uh, als jij al weet wat het is, mag het zeker in de comments zeggen. En dan zie ik jullie graag over twee dagen. En uh, dan zou ik zeggen, veel kijkplezier alvast. Doei!